Weet je wat ik ook echt secretarissenachtig vind? Dit. Ik ben vandaag directie Dus ik heb mijn stiletten alvast bij. Ik ben vandaag immers secretaresse van de grote directeur. Dit is Mira. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent directie Ja. Ik heb mijn hakken al bij. Oh, dat komt goed uit. Die heb ik ook in mijn tas. <laughs> en wat is nou het verschil tussen een directie en een gewone secretaresse? Een directiesecretaris werkt echt voor de directeur en dat is vaak ook één op één een PA, terwijl andere secretarissen of managementassistenten werken vaak voor meerdere van mensen. Dus vandaag ben ik echt secretaris van de. Vandaag, vandaag ben je echt de PA van de directeur. Dat, als je nou een goede beurt wil maken bij de directeur, dan moet je een dubbele espresso voor hem meenemen. Eigenlijk s ochtends neemt hij altijd voor mij koffie mee. Nu doen we het andersom. Nou, ik niet beginnen. Bent er gescoord, Papa? Wat is het volgende wat we gaan doen? Als eerste start ik mijn computer op, ik pak mijn spullen erbij en dan ga ik eerst even kijken welke berichten er binnen zijn gekomen. En uh, als Chris uh, aanwezig is, dan uh, ga ik met hem even wat dingen doorspreken van zaken die moeten gebeuren of bepaalde vragen die ik heb. Op... Yes? Ja. ja. Oké, okay. zet hem op met het uh, drukke schema. Doei doei. Okay. Nou, een uh, flinke lijst hebben we gekregen. Mm -hmm. Nou, we moeten wat dingen kopiëren. Uh, wat ze kennen. We hebben een hele lijstje met punten die we moeten doen. En een deel daarvan is voor jou, dat mag jij dan alleen doen. Voor de grote baas? Yes. yes. Chris, mag jij misschien nog één vraag stellen? Ja. Want ik moet natuurlijk vandaag een hele goede secretaresse worden. Ja. Wat is er nou zo goed aan Mira? Dat ze nadenkt over wat er wat in mijn agenda gebeurt. Terwijl dus ik s'ochtends kom, uh -huh. dan heb ik al een hele ritsstukken stukken van dingen waarvan ik denk, ja, die heb ik inderdaad nodig. Weet je wat ik ook echt achtig vind? Dit. Dat doe jij wel eens toch? Ja, ja, ja. De toek en oh, echt niet. Ja. Vind je nou het allerleukste aan je baan? Het is geen dag het is hetzelfde. Uh, je hebt met heel veel mensen te maken, met heel veel afdelingen. Ja, Dat vind ik eigenlijk het leukste. Nou, ik kan dan kopiëren, scannen, schredden. Ja, het, het houdt natuurlijk wel iets meer in. Je moet heel goed kunnen plannen en ook vooruitdenken. Dat als je een bepaald onderwerp op de agenda ziet staan, wie gaat de stukken aanleveren, bijvoorbeeld. Ben je bang dat er steeds meer digitaal gebeurt dat je baan verdwijnt? Het gaat wel veranderen, maar uh, het zal nooit helemaal verdwijnen. Er zullen altijd mensen ondersteuning nodig hebben, op welke manier dan ook. We zijn nu verder met serious business. Ja, ik moet die lijst natuurlijk gaan afwerken. Ja. Haring party. Nou, Vink. Oh, Vink. Vink. <laughs> ik denk het eigenlijk een vogel dingen, maar.. Vink. Ja, Waarom? De groene zaak. <laughs> Misschien heeft u wel een witte papage. Moet ik de voice van inspreken? Ja. Oh. Hoi, Saskia, ik spreek met Lonneke Marsmans. Ik bel namens Chris Heutink. Wel jij Mira hier misschien over terug kunnen bellen? Tot ziens, fijne dag. Lekker leuk. Nou, heel goed gedaan. Ik moet zeggen dat ik wel heb ingezien dat jij met heel veel verschillende dingen bezig bent. Dus je moet als direct secretaris moet je heel goed de prioriteit kunnen stellen. Je moet een organisatietalent zijn. Ja, representatief, punctueel. En dan mag je nu je gingt op je Een Nog wel alle momenten.